Je ziet dat loting echt aan een opmars bezig is de afgelopen jaren in Nederland. Uh, voor een deel ook geïnspireerd door David Verrijbroek die daarover geschreven heeft. En vooral gemeenten en inwoners binnen die gemeente die beginnen met experimenten met loting. Niet zozeer als een vervanging voor de gemeenteraad, maar wel omdat ze hopen dat je door loting andere mensen aan tafel krijgt. Dus een representatiever geheel van inwoners hebt. En omdat je zo'n diverse gezelschap hebt, daarmee ook andersoortige ideeën dan die, nou ja, wat dan ongebiedig, de usual suspects vaak worden genoemd, naar voren zouden brengen. Dus het is eigenlijk een soort van tweetrapsraket. Aan de ene kant door die loting veel andere mensen aan tafel dan die je bij een inspraakavond of bij een wijkbijeenkomst zou zien. En omdat er mensen komen die ja, gewoon leuke nieuwe ideeën hebben, ook de hoop dat daar wat anders uitkomt dan uit de meer klassieke vormen van burgerparticipatie. Voor het deel is het wel een beetje een theoretisch verhaal. Dat zijn de verwachtingen die je kunt hebben van loting op basis van de kenmerken. Iedereen maakt de gelijke kans om mee te doen. De praktijk is wel wat weerbarstiger. Vooral als er ja, grote aantallen mensen gevraagd worden, dan zie je dat heel veel mensen die ingelood zijn, uitgenodigd zijn, toch besluit iets anders te gaan doen. Dus als die 5 of 10 procent die dan nou wel komt, als je daar kritisch naar kijkt... dan zitten er toch vaak wel iets grotere aantallen, maar toch de usual suspects bij. Dus je moet als je zo'n experiment met loting gaat organiseren... ook zorgen dat je er echt veel tijd in investeert om mensen persoonlijk te benaderen. En ook duidelijke argumenten te hebben waarom het voor hen belangrijk is om mee te gaan doen. En de invloed en de mogelijkheid die ze hebben om mee te praten, heel erg benadrukken. En dat werkt dus vaak beter wanneer je een experiment met loting hebt, laat ik zeggen... 11 mensen of 20 mensen of 30 mensen, dan wanneer je naar nou streeft om 400, 500 mensen aan tafel uit te hebben. En als je het abstracter bekijkt, zou je kunnen zeggen dat een aantal democratische waarden ook gerealiseerd kunnen worden met loting. Het moet in de praktijk toch wel zo uitpakken. Dat is aan de ene kant inclusie of insluiting, wat we wel noemen, dat je ja, probeert zoveel mogelijk mensen die van een lokale politieke gemeenschap deel uitmaken er ook bij te betrekken, die dan ook aan tafel zitten met hun ideeën. En het andere aspect wat daarbij dus ook wel hoort is representatie. Als je het gevoel hebt dat die mensen die daar gelood zijn en met elkaar zitten ook een goede afspiegeling zijn van de lokale samenleving, dan kun je zeggen dat het ook voor vertegenwoordiging voor representatie zorgt van de ideeën die zij, die zij hebben. Ja, er worden inmiddels verschillende vormen eigenlijk uitgeprobeerd. Hier in Utrecht is een stadsgesprek geweest over duurzame energie, maar ook verschillende experts die uitlegden wat de mogelijkheden zijn. En daar hebben de inwoners drie dagen met elkaar over gepraat en advies gegeven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. In Pelemaas, de sociale raad, elke keer weer een andere groep bewoners die met elkaar praten over onderwerpen die met participatie, ouderenzorg, jeugdzorg te maken hebben en waar de gemeenteraad gezegd heeft dat gaan wij op onze agenda zetten en we geven elke keer reactie op dat advies. En als laatste natuurlijk de coöperatieve wijkraad in Groningen met een combinatie van bewoners en raadsleden. En ik ben heel benieuwd wat ze daar voor ervaringen hebben. Nou, hier in de wijk, in de Oosterparkwijk, een van de meest bijzondere wijken van de stad, zijn we begonnen met de coöperatieve wijkraad. Dus is een wijkraad waar bewoners uit de wijk in zitten, geloten bewoners, zodat iedereen evenveel kans heeft om daarin te komen, en raadsleden. En wat we belangrijk vinden, dat is ook een van de redenen waarom we dit, ja, dit experiment zijn gestart als gemeente. En dat vind ik persoonlijk ook heel belangrijk. Is dat ik zie dat de afstand tussen mensen onderling uh, soms groter wordt. Dat er een grote groep mensen is die eigenlijk maar weinig vertrouwen heeft in wat er in het gemeentehuis uh, of in het stadhuis gebeurt. En proberen we proberen op deze manier ja, over en weer, weer wat uh, begrip uh, bij te brengen belangrijke waarde daarbij vind ik bijvoorbeeld transparantie, een belangrijke democratische waarde. Omdat uh, ja, iedereen evenveel kans heeft. En dat is, bij, bij verkiezingen zijn er toch altijd andere mensen die er beter in slagen dan anderen om op een biljet te komen en anderen niet. Hier heeft iedereen evenveel kans. En uh, heel duidelijk ook inclusie. We bereiken echt, dat zie ik ook, mensen die op een andere manier eigenlijk totaal niet in aanraking komen met de lokale politiek. En dat vind ik echt pure winst. Hoe zijn we nou eigenlijk op dit idee gekomen? We hebben onszelf als raad twee jaar geleden de vraag gesteld, uh, is stemmen nog wel genoeg? En als er steeds minder mensen gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, ja wat zegt dat dan over de volksvertegenwoordiging? Uh, en daar dachten we natuurlijk allemaal anders over, uh, maar we waren het wel met elkaar erover eens dat we moesten gaan onderzoeken uh, of het niet anders moest met de lokale democratie. Waar wij inspiratie op hebben gedaan voor deze vijf experimenten is onder andere in Londen. Daar ben ik zelf geweest en uh, daar zag ik uh, wat er gebeurde als bewoners zelf het mandaat kregen en het budget. En in Londen heet dat de Cooperative Council. En ik dacht wat daar kan, kan in Groningen ook. Uh, en we hadden in Groningen ook al heel veel ervaring opgedaan met de G1000. Uh, wat gebeurt er eigenlijk als je bewoners en ondernemers, maar ook politici bij elkaar zet? Krijg je dan ook een ander gesprek en wellicht ook wel andere besluiten? Uh, en dat gebeurde er ook, uh, dus dat heeft ons ook geïnspireerd... en dat heeft ons aangezet tot het experiment wat wij nu gaan doen in de Oostpark. En wat gaan we nou eigenlijk doen hier in de Oostpark met die coöperatieve wijkraad? Nou, iets wat ik zelf eigenlijk wel heel spannend vind... want we hebben al heel vaak wel experimenten gedaan met budget voor een moestuintje of voor een wipkip... Uh, maar we hebben nu als raad gezegd dat deze coöperatieve wijkraad over alles mag gaan in de Oostparkwijk. Dus dat is en met serieus budget... Uh, maar we gaan die besluiten ook niet meer terugdraaien. Dus niet alleen over die kleine dingetjes voor de bij. Maar ook over de dingen waar mensen wellicht s'nachts wakker van liggen. We zijn gaan loten om bewoners te betrekken in de coöperatieve wijkraad. En wat we geleerd hebben bij de G1000 is dat alleen een brief op de mat, dat helpt natuurlijk niet. Want dan denken mensen, ja wat is dit en wat moet ik daarmee? Uh, dus we hebben niet alleen mensen geloot, maar we zijn bij alle mensen die ingeloot waren ook aan de deur geweest. Van goh, uh, je mag meedoen, uh, zou je dat ook willen? En op die manier hebben we... En niet alleen de mensen die het altijd graag doen, maar hebben we een hele diverse club aan bewoners die mee willen doen. Allemaal vanuit een andere overtuiging of wellicht ook wel een droom. En het is een super diverse club geworden. Op de kaart kun je ook heel goed zien dat mensen die ingelood waren ook uit allerlei verschillende plekken van de wijk komen. Dus het is niet alleen het clubje uit het noorden van de wijk of het clubje van de nieuwbouwwijk. Maar de mensen die meedoen komen uit de hele Oostpark. En we zijn dus begonnen. De coöperatieve wijkraad is geïnstalleerd door de burgemeester uh, en daar zitten dus raadsleden in en geloten bewoners. Uh, en wat het mooie is aan dit experiment vind ik ook persoonlijk is dat iedereen gelijkwaardig is. Dat, hebben we ook, dat wilden we vanaf het begin en dat hebben we ook volgehouden. Elke stem telt even zwaar of je nou raadslid bent of geloten bewoner. Uh, maar iedereen heeft ook recht tot dezelfde informatie. Uh, want je kunt pas een afgewogen besluit nemen als je ook goed geïnformeerd bent. Uh, en bewoners die meedoen krijgen ook een vergoeding want dat geldt natuurlijk ook voor raadsleden. Uh, dus we proberen heel erg die gelijkwaardigheid in de besluitvorming ook op die manier te organiseren. En we laten ze het natuurlijk niet alleen doen, want het is best spannend om in deze samenstelling opeens het gesprek met elkaar te moeten voeren. Uh, dus mensen worden ook ondersteund om uh, nou ja, soms misschien wel een beetje ruzie te maken, maar dat ook weer goed te maken. Uh, en ook het gesprek aan te gaan in de buurt. Je bent ingelood, wat vind je daar nou van? Ja, ik vind het heel leuk, super spannend. Nogmaals, ik heb er niet zoveel... Uh... Het is afwachten, ja. weet je? Van de week zijn de trainingen. en uh, Ja, ik vind het heel spannend. En ik hoop dat we iets kunnen bereiken. Ik hoop dat we echt iets. Dat, dat er na twee jaar gezegd wordt: wat hebben jullie veel bereikt? Het valt mee. Ja, voor de wilt, wijk? Ja, ja, uiteraard voor de wijk. Ja, toch? En op een gegeven moment stonden ze bij voor de deur en zeiden ze: Thea, je bent ingelood. Wat dacht je toen? Nou, het, het, het was begin van avond, dus was aan het koken en ik zat de journaal te kijken met mijn laptopje. En toen stonden, het, het was koud en toen stonden er inderdaad twee vreemde mannen voor de deur. Dus ja. ik had zoiets van, oké, okay. En maar heel, heel vrolijk van, nou gefeliciteerd is het, ik had gefeliciteerd. Oké, okay, postcode loterij of zoiets, ja. maar dat was, uh, dat was de wethouder. Ja, ik had zoiets, hoe vaak krijg je nou de kans om, om zoiets te doen? We roepen altijd, uh, oh dat is zeker bedacht door iemand. Uh, op het gemeentehuis, achter ja. een bureau, daar is niet over nagedacht. En nu kan je er zelf mee over beslissen. Ja, dat herken ik ook heel erg, Thea. Dat je zegt, uh, ik heb eindelijk de kans gekregen om zelf ook iets te doen. Uh, want dat is ook waarom ik dit zo'n ontzettend goed idee vind. Want we kunnen nu samen de schouders ondersteken. Niet uh, alleen van op het stadhuis, maar met elkaar Precies. hier in de wijk. Nou, dat bedoel ik. Het ja, is leuk om zo die ervaring van Groningen te zien en ik denk dat deze wijkraad laat zien wat bij heel veel andere van dit soort experimenten met loting ook aan de hand is. Op welke manier zorg je dat het eh, ook echt resultaat heeft. Dat gemeenteraadsleden zich verantwoordelijk voelen om iets met de resultaten te doen of dat de mensen die zelf als inwoner meedoen er iets mee willen gaan doen. Want dat zie je wel op heel veel plekken dat nou ja, toch getwijfeld wordt of na het enthousiasme van de dag zelf en die ideeën die naar boven gekomen zijn dat het echt een vervolg krijgt. En vervolgens wie eigenlijk eigenaar is van de ideeën die zijn, die zijn bedacht. Bedenk van tevoren altijd goed wat je er precies mee wil. Wie wat met de opbrengsten van zo'n dag of als zo'n bijeenkomst gaat doen, wie daarvoor verantwoordelijk is. En daarvoor hebben we ook een toolkit gemaakt, die duidelijk moet maken aan het begin: van ja, wat is eigenlijk de reden om loting in te zetten. Wat wil ik ermee bereiken? Want er zijn ook allerlei alternatieven die misschien minder tijd, minder geld, minder energie kosten. Bedenk je wel dat het organiseren van loting en alles wat daarna komt kijken gewoon een hele hoop werk is. En dat in die toolkit ook een aantal praktische vragen worden gesteld die je één voor één kunt aflopen om voor jezelf te bedenken. Is voor wat ik voor elkaar wil krijgen loting eigenlijk wel het beste middel? Want uiteindelijk is het bedoeld als een aanvulling, als een verrijking van de lokale democratie, zal het nooit de vertegenwoordigende democratie helemaal gaan vervangen. En als je dat van tevoren goed in gedachten houdt, dan denk ik ook dat die loting een veel effectiever en succesvoller middel gaat zijn.